Vandaag uh, is, is boer in de klas bij ons in groep 6 geweest. Uh, de boer heeft veel verteld. Vanuit de kinderen kwam uh, dat ze het leuk vonden. Um, toevallig was het mijn moeder die langskam. Dus ze vond het leuk dat ze ook iets over ons bedrijf wisten. Ze wisten veel dingen nog niet. Dus ze dus hebben daar veel over geleerd. Ook vonden ze de kaas die ze mochten proeven erg lekker. En uh, ja, eigenlijk leuk dat um, de boerin dat meenam. Um, je zag bij de kinderen dat het soms wat onwennig was. De uh, ruik bijvoorbeeld. Um, uh, bijvoorbeeld voerproducten. Uh, ze gaven aan dat ze het een beetje vonden stinken. Um, zijn ze natuurlijk helemaal niet gewend, maar juist daarom uh, is dat uh, leuk om uh, kinderen hier in de stad in Zoetermeer uh, daar kennis mee te laten maken. Dus ja, wij raden de boeren in de klas zeker aan, want ik hoor allemaal positieve verhalen van alle leerkrachten waar de boeren zijn geweest.